Goedendag, mijn naam is Tom en ik wil u namens alle TomZorg medewerkers hartelijk danken voor uw bestelling. Elke dag weer leveren wij heel veel zorgartikelen door geheel Nederland. En voor 12 uur 's middags besteld, dan worden de meeste zorgartikelen al de volgende dag bij u afgeleverd. Wat gaan wij nu voor u doen? Allereerst ontvangt u meteen een mailbevestiging dat uw bestelling in goede orde door ons is ontvangen. Daarna sturen wij u per direct een factuur toe, indien u met IDEAL of creditcard heeft betaald. U weet dan dat uw bestelling wordt klaargemaakt voor levering. En u heeft gekozen voor een bankoverschrijving, ontvangt u uw factuur als deze betaling bij onze bank is geregistreerd. Dit kan afhankelijk van uw bank. 1 tot maximaal 3 dagen duren. Ook uw bestelling wordt bij ons persoonlijk uitgebreid gecontroleerd en zorgvuldig ingepakt zodat uw artikel in goede staat en compleet bij u aankomt. Als uw bestelling is ingepakt en klaar om te versturen ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link van PostNL om uw pakket te kunnen volgen. Daarin staat dan ook een tijdsindicatie. En hoeft u niet onnodig lang thuis te blijven wachten om uw pakket persoonlijk aan te kunnen nemen. Werkt de link echter niet direct, geeft een PostNL even de tijd om uw pakket in te plannen. Toch iets niet volledig naar uw verwachting? Dan kunt u allereerst natuurlijk altijd met onze klantenservice contact opnemen... die er echt alles aan zal doen om uw wens en uw klacht op te lossen. Ook kunt u uw bestelling natuurlijk altijd aan ons retourneren. En hiervoor vindt u alle benodigde formulieren in uw verpakking. Wij wensen u heel veel plezier met uw aankoop en tot ziens bij Tomzorg.